Het is inmiddels al meer dan 72 uur geleden dat ik de bodyweb heb geprobeerd. Dus tijd om de resultaten met jullie te bespreken. Ik hoop dat jullie nieuwsgierig zullen zijn naar het resultaat dat ik eruit heb gehaald voor mezelf. Um, toen ik de bodywrap probeerde, was het echt s ochtends vroeg. Dus op het moment dat je s ochtends opstaat en je doucht en um, je hebt nog niet ontbeten, dan is je buik echt superblad. Nou, op dat moment was mijn taai 70 centimeter. Um, toen ik de bodywrap had geprobeerd en na 45 minuten mezelf opnieuw opmeten, was het nog steeds 70 centimeter. Dus ik was eigenlijk een beetje teleurgesteld. Want je zou er direct resultaat uit kunnen halen. Maar waar ik eigenlijk op dat moment niet aan had gedacht is dat je buik gewoon zotten super dun is. En wat ik heb gemerkt de komende dagen na die bodyweb dat eigenlijk die taille precies op hetzelfde punt bleef. Terwijl we allemaal weten dat als je s'avonds na het eten je buik echt heel ronder is door het diner en alles wat je die dag hebt gegeten. Dus eigenlijk had ik wel het resultaat wat ik ochtends ook al had dat gewoon de hele dag doorduurde. Dus op die manier kun je eigenlijk wel zeggen dat je resultaat hebt. Want je taille je werd niet meer. Maar ik kon ook niet zeggen dat ik echt er echt super slank van werd. Want anders zou ik hier niet zitten. Dan uh, zou ik elke dag zo'n bodyweb uitproberen. En zou ik nu waarschijnlijk uh, op de cover van uh, elk fitness tijdschrift staan. Dus op die manier ben ik er niet echt dunner van geworden. Helaas wel moet ik zeggen dat mijn huid er echt super mooi uitzag. Super strak, super getoond. Ook gewoon een hele mooie tint. En mijn huid was heel erg, ja, heel erg zacht. En um, het voelt ook gewoon strak aan. zeg maar Als je je body hebt omgedaan en je haalt hem er maar af. Dan voelt je huid gewoon heel, ja ik weet niet, heel erg gestretcht aan. Alsof het er maar een beetje is strak getrokken. Dus dat vond ik heel erg prettig. Ook is dat ook een gevoel wat je de komende 72 uur blijft houden. Wat ik wel lastig vond bij deze bodywrap. Is dat je heel veel water moet drinken om het proces zeg maar uh, gaande te houden en je lichaam te reinigen. Of ja, ik weet niet precies hoe ik het moet zeggen, maar in ieder geval dat alle gifstoffen die vrijkomen um, goed kunnen worden afgevoerd. En um, um, dat vond ik echt super lastig. Um, water drinken klinkt zo makkelijk, maar ik had echt heel veel moeite mee, want ik drink gewoon zoveel andere dingen. En het is heel erg belangrijk om water te drinken, maar twee liter is best wel veel hoor: aan water. En dan daarna drink je ook nog Koffie of thee, weet je of andere dingen, wijn. Uh, dat is waarschijnlijk niet zo'n goed idee als je de body hebt uittest en je wil echt resultaat, wat ik dus wel heb gedaan, niet zo heel erg verstandig. Um, anyway, ik denk dat als je er vol voor gaat en je hebt bijvoorbeeld een trouwerij of een fotoshoot of wat dan ook iets waarvoor je er heel mooi uit wil zien en je wil je huid net een beetje extra geven, je wil net iets strakker, iets getoonder... Um, dan is de bodywrap wel een goed product. Want ik zag echt wel verschil bij mijn huid. Dat het er gewoon heel mooi rustig en strak uitzag. Ik had dan niet het verlies in centimeters. Heel erg jammer. Maar goed. Um, ja, het is misschien ook een klein beetje te mooi om waar te zijn. En op het moment dat je bijvoorbeeld heel veel vocht vasthoudt. Dan is zo'n bodywrap ook... Um, echt de ideale oplossing. Want omdat je zoveel drinkt, uh, merk je ook gewoon dat je superveel moet plassen. Logisch. Maar dat je ook niet opzwelt of zo. Dus dat je gewoon heel veel vocht verliest. En dat je daardoor denk ik ook wat dunner wordt, uiteindelijk. Um, ik denk, is er nog meer wat ik wil vertellen? Um, ja, jammer dat ik er niet centimeters uh, door heb verloren. Maar ik vond wel dat mijn huid er mooier strakker uitzag. Dus dat is zeker een plus. En als je ook de wrap wil uitproberen, dan zal ik even een link neerzetten onder mijn filmpje waar je ze kunt bestellen. Ik ben ook super benieuwd of het tegen cellulite werkt, want um, ik heb het niet op cellulite kunnen uitproberen. Dus um, als je bijvoorbeeld op je benen cellulite hebt en je hebt de bodywrap al uitgetest, stuur me dan een berichtje of je resultaat hebt gehad. Ik ben ik heel benieuwd naar. Ik wil het heel graag weten. En in ieder geval wil ik jullie bedanken voor het kijken en ik hoop dat ik jullie iets meer heb kunnen vertellen over de wrap. En ik zou zeggen nou, nog een fijne dag.